Goedemorgen, het is weer woensdag. De nieuwste koffiebreak met vandaag Dries van den Enden. Hij gaat zichzelf zo voorstellen. En Ik las een kop boven een artikel van hem waarin hij iets zei over toenemende dynamiek. Nou, daar zitten we wel in, in coronatijd. Uh, dat artikel dat ging over toetsen en beoordelen. Uh, er zit ook wel iets anders in. Er zat iets in over ja, samen, zei hij veel over en over uh, betrokkenheid die omhoog ging. Dat, in, toen was ik eigenlijk een beetje in de war van ja, dat toetsen en beoordelen, dat zijn vaak losse processen. En hoe komt hij nou bij die betrokkenheid? Dries, zou je jezelf even kort willen voorstellen? Jazeker, goedendag. Mijn naam is Dries van der Ende. Uh, ik ben een uh, docent bij Fontys Hogeschool ICT. Uh, en daarnaast uh, uh, ja, hou ik mezelf ook bezig met een stukje onderwijsontwikkeling uh, en innovatie binnen de uh, club iFontys. En uh, help ik ook mee aan het programma hybride leeromgevingen uh, binnen uh, onderwijs en onderzoek, uh, de dienst onderwijs en onderzoek bij Fontys. Oké, nice, dat klinkt goed. Uh, nou ja, mijn, jouw artikel viel mij op. Uh, ja, dus ik was eigenlijk een beetje in de war, want ja, uh, de klassieke toetsen en beoordelen, maar daar heb jij echt een andere visie op. En ik ben echt uh, nieuwsgierig naar de visie. Kom maar door. Yes, ja, laten we beginnen dat uh, beoordelen misschien uh, al wat verouderde term is. Uh, misschien kunnen we beter spreken van uh, waarderen, helemaal in deze tijd. Hè? Dat stukje waardering is uh, altijd fijn, met name als je met elkaar door een moeilijke tijd heen komt. Mm -hmm. um, en ja, uh, ik heb, uh, uh, ik, ik kom door mijn verschillende rollen kom ik ook op in verschillende onderwijsonderdelen. Um, en daar zie je uh, uh, ja, verschillende maten van dynamiek terugkomen. En um, ja, om, om daar een eerste vorm van te geven, uh, heb ik bedacht nou, het, het meest... Klassieke uh, voor de hand liggende model is het ouderwetse, nou oude ik word nog steeds heel gebruikt hoor. Maar uh, voor mij is dat misschien een oude wet uh, een toetsmodel gewoon van een tentamen, waarin je tien of twintig weken lang een, een, een voorafgesproken set aan uh, instructie krijgt. En uh, dat sluit je af met een, uh, ja, een eenmalig toets. En dan kun je misschien nog een keer herkansen. Um, en, en dat is het wel. Nou, een tweede vorm die je veel terug ziet komen, is uh, het portfolio, waarin een aantal uh, leer- beroepsproducten worden uh, vastgesteld aan het begin. De student gaat in de in de, in de loop van de tijd uh, gaat hij dat uh, portfolio vullen. Um, maar ja, als je daar heel erg op de korrel gaat beschouwen, uh, uh, ja, voelt dat soms als een beetje uh, uh, oude wijnen nieuwe zakken, want nog steeds moet die student op het einde um, um, eenmalig beoordeeld worden. Ja, na tussentijds heeft hij dan wel wat, wat ruimte voor feedback, um, maar ja, maar wat ik al zeg, het, het voelt nog niet helemaal als uh, af, om het zo maar te zeggen. Ja. Um, en de laatste vorm die ik in het artikel benoem is uh, ja, misschien is het geen uh, toetsvorm, maar misschien een, een wijze waarop je kunt, je toetsen uh, kunt gaan inrichten. En dat is Assessment as Learning. Um, waarin eigenlijk ieder moment, uh, de, de student kan ieder moment aangrijpen om feedback te krijgen. En ook dat als een stukje uh, waardering toe te voegen hè, met de feedback die hij krijgt aan zijn portfolio. Maar dan wordt het niet meer een portfolio als zijnde een, een, een samenvatting van dit zijn de uh, einddoelen die ik allemaal gehaald heb. Maar dit is mijn leerproces waar ik heen mee ga. Mm -hmm. ja, ja. Uh, ik weet dat jij daar uh, ook mooie sheets van hebt. Omdat... <laughs> ja dat klopt. Ik uh, zal ze even delen. Uh, even kijken. Zal ik hem even groot zetten. Ja, ja. Nou, hier is eigenlijk die toenemende dynamiek. Hè. Die, die uh, probeer ik hier heel schematisch ook, uh, ook toe te lichten. Ja. Um, waarin de, de, de solid state, zoals ik hem hier benoem, uh, probeer ook een beetje weg te blijven van termen. Uh, want, want ja, het ligt toch altijd uh, gevoelig. Um, maar, maar dit is wel heel duidelijk de, de, de situatie waarin er een, een klasseomgeving is, de docent staat pontaal alles is vooraf bepaald, het is heel gestructureerd en, en dit is de set waarbinnen je opereert. Er is weinig of geen invloed eigenlijk van buiten, de docent heeft vanuit zijn expertise bepaald, dit is het, de inhoud die wij gaan behandelen. Ja, en dan, dan langzaamaan schuift die dynamiek op, ik probeer allerlei vormpjes te gebruiken waarin ik de, de, de ronde ovale vormpjes heb gebruikt als de buitenwereld die zich er uh, tegenaan gaat bemoeien. He, dan kun je uh, organisaties zijn die een proefles een, een, een komen doen of een, een inspiratiecollege. En uh, de zeshoekjes heb ik bedoeld als onderzoekers. En dat kunnen onderwijskundigen of lectoraten zijn die zich uh, langzaam meer en meer in dat proces uh, gaan uh, mengen. En, en dus dat die, de omgeving van, van de klas of, of het onderwijs langzaam beginnen te uh, uh, ja vloeibaarder beginnen te maken. eigenlijk. He, steeds meer, uh, en dat zie je ook, uh, begint onderzoek een rol te krijgen binnen onderwijs, maar die positionering is nou, ja, nog niet altijd even uh, uh, uh, uh, ja, goed gedefinieerd misschien. Um, um, maar je ziet ook dat langzaamaan steeds meer projecten er met studenten worden gedaan met die buitenwereld, er worden hele teams opgezet. Zelfs docenten beginnen zich uh, in zo'n team uh, te zetten tot shared learning aan toe. En in die laatste fase heb je een soort, ja kun je nog spreken over een klaslokaal, het, is, het wordt meer een leeromgeving, waarin er eigenlijk een, een, een, een gaan en weer is van uh, rollen, uh, de roldiffusiteit. Um, iedereen leert in het proces, maar er is wel zeg maar, een soort cel bepaald, uh, waarin je een, een bepaald onderwerp nog gaat leren. En, en hoe dat onderwerp tot stand komt, dat bepaal je allemaal samen. En ja, dus als... zo heb ik dat een beetje ja. proberen te visualiseren. Sorry. Ja, dus het, voor mij komt het heel erg over, van ook in, door coronatijd. Vroeger hadden we het allemaal wel redelijk onder controle. En nu is dat al in coronatijd ook al minder. Maar uh, het is ook dat ik denk dat het onderwijs ook wel langzamer zeker daarheen is gegaan. Hè? Dus, dus mensen moeten zich veel meer voorbereiden op juist die hele gekke maatschappij waar ineens allerlei dingen kunnen gebeuren. Maar wat ik nog niet helemaal heb, is dat jij zegt van ja, uh, we moeten het veel meer samen doen. Dat snap ik wel, maar ook de betrokkenheid gaat omhoog. Hoe doe je dat dan? Want je, dat, dat beoordelen en de betrokkenheid, daar, daar ben ik nog niet helemaal uit. Ja, het, het, voor, voor mij is dat een, gevoel, een beetje een gevoel van afstand. Hè? Uh, in, in, het, in het eerste zie je ook het plaatje uh, dat, dat de docent die staat voor de klas uh, gaat eigenlijk geen relatie aan met de student, uh, waarin je in, die laatste, uh, in het laatste stadium, op het moment dat je niet met elkaar in een relatie bent en iets opbouwt, ja, dan kom je, daar ook niet heel, uh, daar kom je er ook niet uit om een ja, uh, complex probleem even op te gaan lossen. Als je dat niet samen doet, samen afspraken maakt, ja, dan wordt het ook lastig. Um, ja, ik heb in mijn artikel een plaatje gebruikt, dat heb ik ook hier een beetje proberen um, te verduidelijken. Uh, wellicht. Ja en kijk, uh, um, je kan je nog kan jaren onderzoek naar gedaan worden denk ik, want, uh, en het lijkt me ook heel leuk als dat gedaan wordt, ja. <laughs> um, dus dat is meteen een uitnodiging, uh, dus uh, waarin ik in het tentamen is eigenlijk de docent continu in de lead, uh, dus dat, dat bedoel ik met de D, uh, mm -hmm. die bepaalt aan het begin de einddoelen, uh, die bepaalt hoe de toets eruit komt te zien, die bepaalt wanneer die toetsafname en, en hoe dat gebeurt. Die, die gaat nakijken en beoordelen, die analyseert en die interpreteert hoe dat hij zijn les vervolgens beter kan inrichten. Dus als, ja, dat noemen we dan maar even simpel gezegd docent centraal. Ja. Um, in het portfolio zie je daar al een verschuiving. Want ja, de docent bepaalt wel uh, uh, de einddoelen en, en hoe, dat die, hoe dat het portfolio eruit moet uh, uh, komen te zien. Maar de student kan wel al invloed uit gaan oefenen in hoe hij dat, dat portfolio nou specifiek gaat vullen. Ja. Nou, het beoordelen vindt ook weer plaats bij de docenten, en, uh, maar uiteindelijk dat analyse, en dan heb ik het met name over die drie-cycli, uh, in de eerste twee-cycli kan de student dus met die feedback ook weer verbeteringen doen aan zijn leerproces en kan die cyclus dus gebruiken voor zijn leren. We kijken dan naar het laatste proces, daarin wordt juist ook weer die opdrachtgever, dus, dus de complexiteit neemt echt al toe, hè? Dus uh, het aantal actoren. Um, de student samen met de docent, samen met de opdracht die er is, bepalen mm -hmm. samen mm -hmm. hoe komt dit eind er nu uit te zien, hè? waar gaan wij naartoe werken dit komende semester. Um, dat wordt meestal opgeknipt in een aantal onderdelen en die student is volgens, vervolgens in de lead om dat in te gaan vullen. Samen met dus de, de, de docent, en of ja, vaak wordt dat al coach of begeleider genoemd of tutor, um, kijkt de student wekelijks van hey, ben ik op de goede route? Mm -hmm. um, en kan dan ook samen met de docent weer feedback op kunnen halen, kan dat analyseren, kan gecoacht worden en kan dat ook weer samen met het, met het bedrijfsleven nabespreken. En juist zodat die cyclus korter wordt, wordt de druk op het einde minder, want je, je ziet elkaar al zoveel gedurende het traject. Mm -hmm. ik, ja, op dit moment, hè, ik, ik, ik doe dit binnen mijn mino al, uh, al een aantal jaar, ik weet exact welke student waarmee bezig is, hoe die erin staat, Waarom dingen wel of niet lukken. Hoe we andere studenten elkaar kunnen laten helpen. Nou ja, het, het zorgt voor een hele andere dynamiek. Ja. Ik begrijp nu. En uh, ik begrijp ook dat in dit model dat jullie al hadden, dat jij al had, corona dus eigenlijk helemaal niet zoveel uh, aan het opschudden ging. Hè? Dus het, het, het, het, het kon redelijk doorgaan. Oh, ik zie je, ik zie je nog even twijfelen. Ja, nou ja, ja, ja, ja, corona heeft wel degelijk impact. Hè. Het, het model waarvan we vertrekken is Social Engaged Active Learning. En uh, we weten allemaal als geen ander dat uh, om sociaal engaged te blijven, daar zul je echt wel wat, uh, wat energie in moeten steken in deze tijd. Uh, dat geldt zelf al voor je privé. Uh, laat staan voor iets wat een verplicht, verplicht nummertje is, uh, school of werk, om het zo maar te zeggen. Uh, als ik collega's en of studenten wil spreken, ik moet afspraken plannen. Ik kan niet meer laveren in een open ruimte waar al die studenten zitten. En zeg maar ad hoc um, um, ja, interventies plegen op het moment dat het echt noodzakelijk is. De interventies worden nu ja, uh, helaas eigenlijk door de omgeving uh, uh, of door corona gepland. Dus ja, de hele rijkheid van de omgeving krijg je op dit moment niet mee. Maar goed, uh, uh, wat je zegt, uh, doordat we deze systematiek hanteren en doordat er continu eigenlijk met elkaar gepraat, geëvolueerd en, en doorgepakt wordt, uh, ja, is er een soort natuurlijke overgang uh, naar het digitale werken toe. Ja. Uh, dat wil niet zeggen dat ik digitaal digitale werken ideaal vind, maar ja, dat is neerleggen bij de situatie zoals die is. En ja, Daar ben ik heel dankbaar voor dat studenten en, en, en ook organisaties, partners waarmee wij samenwerken, dat eigenlijk ook allemaal heel sportief oppakken. En, en in die zin merken we er weinig van, maar ja, het, het doet wel wat met je onderwijs ja. natuurlijk. Ja. Ja. Ja, dat zijn de, de, ja, waar iedereen, ja, de afstand die we moeten houden. Ja, dat, is natuurlijk, uh, dat, dat blijft. Ja. Uh, uh, dit vraagt heel veel van docenten qua, qua tijdsinvestering. Uh, ja, ja en nee. Uh, <laughs> uh, de tijdsinvestering uh, die, die, die verschuift, om het zo maar te zeggen. En ik uh, bevoor het plaatje, dat, dat helpt misschien bij dat, uh, bij dat meedenken, ook in die cycli. Uh, als je kijkt naar een, een, een regulier tentamen, daar ben ik al als docent sta ik twee uur voor de klas het studenten het uit te leggen. Dan is er nog een uur wat ik moet spenderen, wellicht aan, aan een stukje voorbereiding en aan een stukje vragen beantwoorden gedurende de lessenset. Dat is al drie uur per dag, per week. Um, en dan komt nog zo'n uh, fijne toets op het einde. Dus er ontstaat een piek op het einde met al die toetsen die door al die docenten en studenten moeten worden gemaakt en nagekeken. Uh, dus dat zorgt met name tegen het einde van het semester meestal voor een behoorlijke belasting. Mm -hmm. als, je, als je kijkt naar het portfolio, zoals we dat benoemd hebben, uh, ja, eigenlijk uh, verdubbelt de moeite. Want uh, uh, dan is er niet één docent betrokken, mm -hmm. maar zijn, moeten er vier ook in principe, hè, vaak mm -hmm. twee docenten betrokken zijn bij zo'n portfolio beoordeling. Um, uh, en, en, en doordat de uh, documentatie diverser is geworden, en de manier waarop de student het mag uh, opschrijven en omschrijven, ook eigenlijk zorgt voor een complexere laag is zijn de docenten er dus per student nog veel langer mee bezig voor het nakijkwerk mm -hmm. met andere woorden de piek op het einde ten aanzien van toetsen en portfolio's denk ook als je dat in de wandelgangen bij docenten navraagt is hoger ja, ja en in dit laatste model wat ik uh, heb probeer aan te geven verspreid je eigenlijk die hele druk over mm -hmm. de alle weken heen ik ben als docent misschien wel drie uur bezig met de student maar dat is al vier uur, maar dat is dan ook iedere week. Daar komt niks bij, daar valt niks af. Ik kan redelijk goed plannen uh, hoe dat de week er voor mij uitziet. En doordat ik eigenlijk de student zo vaak in hun proces en in hun groei eigenlijk zie, vertrouw ik ook op dat dat, dat eindproduct hè, dat, dat dat goed komt. Zij zorgen zelf voor validatie en feedback. Uh, zij maken zelf eigenlijk dat hele groeiportfolio tot het eind. En uh, wij hebben uh, uh, meestal op het einde, noemen wij het ook eindgesprekken, niet eens meer een assessment, waarin wij succesverhalen met de studenten delen en waarin wij elkaar waarderen voor het proces waarin wij gezeten hebben. Ja. Dus ik heb geen piek meer op het einde. Okay. Ja. En ik heb liever de pieken tussendoor met moeilijke vragen of probleempjes die we samen met organisaties, uh, partnerorganisaties mm -hmm. moeten oplossen. Ja, oké. Okay. Nou, het is, uh, het is helemaal helder geworden. Uh, het artikel is ook heel lezenswaardig, dus uh, die uh, zal ik ook uh, actief gaan delen. Uh, dankjewel voor je tijd en uh, nou ja, een, een heel goed uh, jaar natuurlijk weer, uh, want we zijn maar net begonnen. Dus uh, uh, veel plezier dit jaar. Bedankt, dankjewel. Dank ah. Doeg.